Ik ben echt dol op de kerstdagen. Omdat je lekker kunt uitpakken. Met je haar, je make-up en je kleding. En ja, ik vind het gewoon in één woord fantastisch. En vorige week heb ik al een look gemaakt. Op aanvraag van iemand. Een lichtere make-up look. En deze week um, dacht ik, ik ga voor een wat zwaardere en wat vollere make-up look. En um, iemand vroeg er ook naar onder mijn filmpje. En dat vond ik echt super leuk. Dus ik dacht, ja, ik ga ervoor. En dit is het resultaat geworden. Ik zal even mijn ogen dicht doen. Maar het is een uh, ja, wat heftigere look. En uh, met veel glitters en eyeliner en kleuren door elkaar. Vooral rijke kleuren ook, zoals brons en goud en zilver. En um, ja, um, ik denk dat de look wel heel goed gelukt is. Um, ik hoop dat je het leuk zult vinden om deze video te kijken en dat je er iets van opsteekt. En ik zou zeggen, laten we maar gewoon beginnen. Zoals je ziet heb ik nu eigenlijk alleen maar mijn gezichtsmake-up gedaan. Ik heb uh, wat gecontourd met cream foundation. Ik heb um, foundation aangebracht, concealer en wat um, poedercontouring. Dus verder heb ik nog helemaal niks gedaan. En dit is de basis waar ik uh, mee ga werken in deze video. En op het begin wil ik je meteen al een tip meegeven... Als je heel erg knoeit met je mascara, dat kennen we allemaal wel, maar de ene mascara knoeit iets meer dan de andere mascara. Ik zal pas later in het proces van mascara aanbrengen, omdat mijn mascara niet echt knoeit. Maar als je dus heel erg knoeit met je mascara, breng het dan nu alvast aan. Anders verpest je straks je oogschaduw die je met zoveel zorg hebt aangebracht. De eerste stap die we gaan nemen is dat je de meest witte kleur die je hebt. Um, ik kies uit In The Mood palette van W7, dan kies ik de tweede tint en die gaan we gewoon aanbrengen over heel het ooglid. Just hear those Nu hebben we dat gedaan. Nu pak je een uh, ronde, vrij zachte kwast. Waarmee we wat contouring op het ooglicht kunnen aanbrengen. En dan gaan we iets de arcadeboog mee definiëren. En dat, is, uh, dat kan een hele lichte kleur bruin zijn. Of een beetje zo'n huidskleurige tint die je hier ziet. Ik zal voor deze kleur gaan. En als je zelf een beetje een hele lichte grijze kleur oogschaduw hebt. Dan kan dat ook prima met zo'n kleur. En dan gaan we alleen de arcadeboog mee aanzetten. Nou, wat we als volgende gaan doen, omdat dit natuurlijk best wel een heftige look is, gaan we een beetje opbouwen. We gaan opbouwend werken. En uh, pak nu een kwast die loopt, maar toch vrij zacht is. Um, ik heb deze kwast en die loopt schijn af. En die is echt ideaal voor je kadeboog als je iets preciezer moet werken. Nou, en dan pak je een beetje een bronsgoudachtige tint... Uh, ik zal deze nemen uit het W7 palet, want er zitten echt super mooie tinten in. En dan pak ik, um, je hebt hier de gouden. Dan heb je nog een goudbrons, dan heb je nog iets mattere hiernaast zitten. En die zal ik gebruiken. Daarmee gaan we nog een keer de arcadeboog uh, aanzetten. En je kunt van buitenaf beginnen. En je hoeft hem niet uit te blenden. Dat is schip. We're riding de with the want to met een uh, wat zachtere kwast. En daarmee ga je nu, wat we net hebben aangebracht, ga je uitblenden in je arcadeboog. Gewoon iets meer uitvagen. En nu pak je een, uh, een vrije platte kwast. En um, zoals deze... En dan pak je een hele donkere tint. En het mag een beetje matzwart zijn. Maar er mag ook een klein glittertje in zitten. Um, je hebt hier in dit palet heb je een uh, zwarte zitten. Die kun je gebruiken. Um, in het palet van In The Mood zit ook een zwarte. Die zal ik gebruiken. Want die heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Dus um, die gaan we aanbrengen op het bewegend ooglid. En niet schrikken. Want het wordt best heftig. Hm. ...gaan we ook de onderkant van je ogen omlijnen. Maar pak het niet te dik. Maak het niet te dik. Want dat is niet de bedoeling. Gewoon een heel dun lijntje. For... Pak nu een uh, brons-goudachtige tint. Bijvoorbeeld uit het uh, Trio Deluxe. Kun je de laatste pakken. Je kunt... Uh, van Catrice, trouwens is die. Je kunt ook uit het WC Palais een... Uh, meer bronsachtige kleur pakken die je hier ziet wat je zelf wilt en daarmee gaan we eigenlijk over de arcadebogen heen wat we net hebben aangebracht iets meer glitter te geven. Wat we vervolgens gaan doen, je pak hier een platte kwast of een zo'n spons kwastje. Kijken wat je zelf fijn vindt. Ik vind deze niet zo fijn. Bij mij wordt het altijd heel droog. en Voor mij werkt het niet fijn. Ik zal gewoon deze pakken. Moet ik hem even schoonmaken. Want het zit nog allemaal zwart aan. En daarmee gaan we een highlighter aanbrengen. Um, uh, en die gaan we aanbrengen op het bewegend ooglid. En dan vooral op de binnenste helft van je oog. En um, ja, je kunt gewoon een highlighter gebruiken. Die je normaal gesproken voor je wangetjes gebruikt. Of um, je kunt ook een uh, bijvoorbeeld uit de Trio Deluxe Palais. Die witte die is echt super... Ja, die is ook heel erg highlightend, dus die kunnen we ook gebruiken. Die zal ik nu gebruiken. En ik zal laten zien wat er gebeurt. We gaan hem in ieder geval over het zwarte heen brengen. Alive, hey light, Zo, dat geeft dan een heel ander effect, hè? En wat we nu gaan doen, je pakt een hele zachte kwast. Waarmee je goed kunt uitblenden. Ik heb deze echt super zacht. En dan pak je een beetje een neutrale kleur. Mag ook iets highlighter in zitten. Je kunt ze ook dezelfde gebruiken. Als deze zou je kunnen gebruiken. Um, je kunt ook uit het In The Mood palet um, de tweede of de derde kleur kunnen gebruiken. Die derde die is heel mooi natuurlijk. En die gaan we aanbrengen onder de wenkbrauw. En daarmee gaan we ook het randje van het donkere, gaan we even ermee mooi, ja, dat de overloop echt perfect mooi is. Dus je begint dat je het aan, aandrukt en daarna ga je zeg maar daaronder een beetje blenden en uitvagen. Zo, dan wordt het al een stuk natuurlijker, minder heftig. En hier heb ik net iets meer aangebracht. Dat kun je nu zien. Geen nood als dat zo is. Pak een wattenstaafje of een watje en dep het er een beetje op. Je kunt ook zo'n fanbrush gebruiken. Daarmee kun je net een beetje van dat oogschadeel wegborstelen. Wat er te veel op zit. Het werkt heel erg fijn. En wat natuurlijk niet mag ontbreken als het om kerst gaat, zijn glitters. En um, ja, je kunt van alles gebruiken eigenlijk. Um, ik heb uit de Dior heb ik echt fantastische glitters. Die, ja, daar kun je bijna niet overheen. Ik heb nog nooit een mooie glitter pelle gezien. Maar je kunt ook een eigen gouden kleur gebruiken als je die hebt... Um, even zien wat ik nog meer heb. Ik heb hieruit een heel oud, <laughs> ja, best wel oud doosje van. Uh, Hema heb ik ook zo'n gouden glitter. Die is ook echt fantastisch mooi. Dus die zou je ook kunnen gebruiken. Ik ga nu voor de Dior en uh, die glitter gaan we aanbrengen op het bewegend ooglid en die brengen we er gewoon overheen aan. In het binnenste van je ooghoek kun je nog een beetje wit potlood aanbrengen. Ik zal het laten zien. Ik heb hier een wit potlood van Essence. Gewoon een oogmake-up potlood. Ik moet hem wel even slijpen. En dan gaan we net een beetje hier wat wit aanbrengen. En daar kun je nog wat gouden oogschaduw overheen aanbrengen. Gewoon een klein beetje aan tippen. Zo, vervolgens gaan we door um, met de eyeliner. En ik zal een liquid eyeliner gebruiken. We gaan er gewoon een mooie wing van maken. We hebben we boven de eyeliner aangebracht en nu pak je een cool potlood? Uh, je mag zelf weten wat voor eentje het is als die maar scherp is. Mm, deze is niet super scherp, even kijken of er nog een andere is. Deze is wel scherp van Hypnose van uh, Lancome, die kreeg ik bij een mascara. En wat we nu gaan doen, we gaan een lijntje zetten aan de onderkant van je ooglid. Maar je zet het niet tegen je wimpers aan, maar er heel ietsje ervan af. En dan gaan we een dubbele wing maken en dat ziet er als volgt uit. Zo, nu zou je denken, oh ik vind het helemaal niet mooi of wat dan ook. Maar we gaan er nu nog iets meer uitblenden. We gaan nog wat oogschaduw aanbrengen aan de onderkant. Dus pak weer een platte kwast of eentje die je fijn vindt. Om iets preciezer make-up aan te brengen. En daarmee kun je een beetje ja, een bronsachtige kleur aanbrengen. Of wat mattiger, wat je zelf wilt. Ik zal um, deze aanbrengen, die zit naast de goud. Vrij bronsgoudachtig. En die brengen we aan de onderkant aan. En dan gaan we eigenlijk die gap meevullen tussen het lijntje en je wimpers. En nu gaan we mascara aanbrengen. En de mascara die ik zal gebruiken waar je echt wow wimpers van krijgt, is van L'Oreal False Lash Superstar. En ja, dat is een witte aan de ene kant, en aan de andere kant een zwarte. En ik krijg je echt van die geweldige wow wimpers mee. Ik dacht nog dat ik voor deze look nepwimpers gebruiken. Maar met zo'n goede mascara heb je eigenlijk helemaal geen nepwimpers nodig. <laughs> Zo, nu moet de mascara even drogen. Dus nu kunnen we ondertussen iets aan de wenkbrauwen doen. En de wenkbrauwen gaan we gewoon een klein beetje opvullen. En um, ja, ik gebruik daar gewoon weg potlood voor. Omdat ik dat heel makkelijk vind. En ik gebruik het potlood van de Make-up Studio. Zo, en nu is we mascara opgedroogd, we hebben de wenkbrauwen gedaan. We hebben eigenlijk de ogen klaar. Je kunt nog eventueel, als je nog iets heftiger wilt maken, kun je nog een koppeldloodlijntje aan de binnenkant zetten van je ogen. Maar ik vind het echt mooi om het zo te laten. En nu gaan we eigenlijk verder met de blush. En, um, ja, Je kunt een blush kiezen die je zelf mooi vindt, die je graag gebruikt. Het mag iets heftiger natuurlijk, dus dat is wel heel erg leuk. Um, even zien welke kleur ik ga gebruiken. Ik heb hier een mooi perfect tintje. Van Estee Lauder. En um, die ga ik gebruiken. En ik ga hem gewoon lichtjes aanbrengen. Niet te heftig maken. Maar ik breng hem met roterende bewegingen aan. En we kunnen ook nog wat highlighter aanbrengen. Om wat extra glans te geven. En ik zal een highlighter gebruiken van Catrice. En dat is de Pure Shimmer Highlighter. En ze hebben ook een normaal een highlighting powder. Die lijkt er heel erg op. Dat is Champagne Campaign. En die qua kleuren zijn eigenlijk bijna precies hetzelfde. Dit was een limited edition. Dus deze zul je niet meer terugvinden in de winkel. Maar gebruik gewoon highlighter die je zelf fijn vindt. en Dan gaan we heel ietsje highlighter nog aanbrengen hier. Boven je jukbeen. Boven eigenlijk de blush. puntje van je neus, In het midden van je voorhoofd en eventueel op je kin. Zo en wat nu overblijft zijn eigenlijk de lippen en ik ben er eigenlijk nog niet helemaal uit wat ik ga doen want we kunnen echt een knalrode kleur kiezen. Ik heb hier een hele mooie adorable mat van uh, Essence en die is echt super mooi voor kerstmis. Echt heel mooi. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je een wat rustigere kleur wilt. En dan kun je wel de nummer 13 Love Me nemen. En die is mooi zacht roze. Want in principe doen de ogen het al. De ogen zijn best wel heftig nu. Dus je kunt een hele rustige kleur lipstift gebruiken. En dan ja, vallen je ogen echt op. Wil je je lippen iets meer de aandacht laten trekken. Dan kun je beter voor een rode kleur gaan. Uh, ja wat zal ik nu doen? <laughs> Oké, is het niet zo goed? <laughs> Ik zal rood kiezen, lekker heftig. En nu hebben we eigenlijk de hele make-up look voor elkaar. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er iets van hebt opgestoken. En dat je nu geïnspireerd bent om iets leuks met je oogmake-up te doen voor kerstmis. Duimpjes omhoog als je deze video leuk vond. En als je nog niet geabonneerd bent en je wilt vaker van zulke video's zien, abonneer je dan even. En um, ja, ik zou alleen maar kunnen zeggen, fijne feestdagen, alvast geniet ervan. En bedankt voor het kijken van deze video. En als je nog suggesties, tips, vragen, andere dingetjes hebt, laat dan een comment achter. Want dat vind ik echt enorm leuk. Voor nu in ieder geval fijne feestdagen, alvast en een gelukkig nieuwjaar.